Hi. Ja, ik ga vandaag weer iets leuks doen, maar deze keer iets serieuzer. Ik ga naar Maddie. Maddy is trouwambtenaar en zij wil heel graag een introductievideo. We gaan op drie locaties een video opnemen. Eentje bij haar thuis en twee uh, buiten de deur. En ik neem jullie even mee, uh, zodat jullie een kijkje achter de schermen hebben. Eerst maar eens dus een stukje rijden. Muziekje aan natuurlijk tijdens het rijden. Een beetje meezingen en zo. Muur, <middels> Dat <middels> oh, precies, joh. Zo, ja. En waar we bouwen hier nog een hemd naast die... Uh... Ja, zeg maar. die hij een beetje schuin. Nou, een mooi deel, dat er nog verder daarheen. Ja, zeg maar. Rop, hoor, rop, leer. Verder, verder, verder, verder, verder. Ja, oh, oh, oh. oh. Dit is zo'n beetje de setup. Het is voor mij ook heel spannend. Het is dus de eerste keer dat ik zoiets officieels ga doen. Ja, gaat vast goed komen. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. <lacht> ik zal toch niet in één keer gaan, maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon een paar keer doen. We gaan het gewoon een paar keer doen. Zo is het. Zo is het inderdaad. Uh... Ga je dit lezen? Moet dat niet vergroten? Nee, dat kan ik lezen. Nou, we proberen eens wat. Laat we zo meteen wel even zien wat, uh, wat er opgenomen is dan. Ja? Ja. ja oké, okay, dan gaan we beginnen. <lacht> Hi. Hi. Welkom bij Trouwen in Balans. Ik ben Maddie Schoonjans en woon samen met de liefde van mijn leven Nick van Eyck in het Westland. Zo, inmiddels zijn we naar het centrum van uh, Naaldwijk, toch? Ja. Naaldwijk. En hier gaan we even verder met uh, opnames maken. Wilhelmina plein zie ik. Oh, is dit het hofje waar je het over had? We gaan nu naar het hofje toe. Oké, okay, toch. is uh, het, het centrum van Naaldwijk. Kijk nou toch. En van hieruit. Uh, uh, geest, uh, oh, dit ziet er wel heel mooi uit. Ja. Fijn, hè? Oh, maar bij die hortensia is ja. ook wel tof, hoor. Ja, dat zouden we ook kunnen doen. Kijk die nieuw, die staat te stampen met. Uh, <laughs> die wil wat eten daar. Ja. Hey, mooi hoor die kerk. Ja, mooi. Hè? Ja, prachtig. Oh, ik ben aan het inzoomen. Ja, dat is, dat is wel natuurlijk wel. ook wel een optie om op te staan. Ja. Kijk, en hier heb je natuurlijk het uh, hele leuke steegje. Oh, fantastisch. En dan op uit, uh, Lopen we dan uh, naar het uh, Heilige Geesthofje? Het Geesthofje? Ja, Heilige Geesthofje. Oh, ja. We zijn ook een hier op zoek van 9 tot 4, dus we hier uh, Dus ik dacht om het hier uh, Oh, leuk. Ja. hier te doen? Ja, hier kunnen we ook opnames maken. Waar ja. had jij gepland om te gaan staan dan? Gedacht. Het gaat natuurlijk, ik vertel iets over dat kapelletje. Oh, dus dan moeten we daar een beetje staan. Maar misschien uh, geef je aan van ik zoek naar een ander goede shot. Dit is voor de heer van Laatwijk, uh, uh, die heeft een som geld voor uh, vijf uh, arme oude mannen. En later heeft Frederik Hendriks de ziekenzaal en de kapel toegevoegd. En de kapel is dus nu ook een trouwlocatie. Oké, okay, tof. Dus dan, uh, daar ga je dus nu op trouwen. Dat is natuurlijk van de gemeente. Dat is vanaf 1994. Kijk, uh, nou. Ja, daar dacht ik... Uh... We gaan ons maar hier uh, installeren dan. Voelt oh, er allemaal bij, hè? de real life. Paraplu ja, zien we toch niet zo, hè? Dat regent helemaal niet. <lacht> en anders <lacht> doen we het met paraplu? Het maakt ons helemaal niet uit of het nou regent of niet. Wij zijn zelf het zonnetje. <laughs> nou, jij bent even mijn uh, spiegel. Oh, dat gaat makkelijk. Oh ja, helemaal goed. Ja, nog iets met dat haar. Moet nog, uh... dat nog. <laughs> dat Kan even wachten even. Nou, hoeft niet hè, Zo. Buiten is het. De... En dan, uh, dan moet dat gewoon lekker wild. We zijn toch buiten? Zo. Dat doet even lekker wild. En. Ja, het is heel wild. Is het heel wild? Oh, dan hebben we het druk. Ja. Twee dingen vasthouden. <laughs> Jij kent hem zo op je... Gaat dat? Of ja. is dat... Ja, anders je ja. maar niet Kijk, kijk mij staan. <laughs> ja, dan moet je ook nog op die knop drukken, of niet? Die knop is al aan. Oh, die knop is al aan? Ja, die loopt al een poosje. Oh, die loopt al een poosje. Dus je hebt ook lekker al die wilde alles, dingen, heb je gewoon ook... Alles staat Want dan kan je ook een soort behind the scenes maken, toch? Jazeker. <laughs> Even kijken. En de ja. bloemers erbij. Ik Als ik hier sta, is dat uh, oké? Okay? Ja, dan ben je wel iets meer belicht, ja, dat klopt. Ja? ja dat dus ik moet gewoon lekker in de regen gaan staan dan, hè? Ja, met deze. <laughs> de locatie waar jij wilt trouwen is afhankelijk op welke wijze je het wil invullen. Op dit moment doe ik heel veel ceremoniële huwelijken. Dit geeft je een enorme vrijheid hoe jij de liefde wil vieren. Nou lieve mensen, toen zijn we ineens weer op het strand. Zo snel kan het gaan. Ja, we moeten echt een beetje opschieten. Net begon het een beetje te regenen. Maar nu schijnt zon volop. Dus ik zeg: bikini aan, Maddie. Bikini aan. Badlaken mee. Oh, jongens. Oh. Maar ik ga eerst even deze uitdaging. Jongens, jullie weten het, hè? Met mijn me Zeren komt ik moet deze een trap op. Nou, ik ben bijna boven hoor. Oh. Oh nee! Oh, oh, oh, oh, ik moet nog eens te... een stuk! En hier gaat wij dus filmen. <laughs> Zitten? Hè? Dit met die wind. Wat maakt jou. <lacht> Ken ik heb ja. ietsjes, ietsjes. Ja. Wat maakt jouw ceremonie bijzonder? Denk daarbij aan muziek en je geloof. Vind je het lastig? Oh ja, je moet voor die paal staan. Hè? Ja. Ik moet voor de paal staan. Ik moet zo staan. staan. Met mijn tieten naar voren, de wind erin. Bike ja, in. <laughs> Muziek blijft de universele taal van de liefde. En maakt jouw ceremonie uniek. Kids of anderen die wat willen delen. Maar het is wel mooi qua beeld. Zeker. <laughs> <laughs> nou, uh, dat was uh, locatie nummer 2, Met windkracht 10. <laughs> Zoals je kan zien aan mijn haar, en nu naar locatie 3. <laughs> Ze zit me gewoon keihard uit te lachen, hier. hier. Ik lach je altijd toe, schat. Oh, oké. Okay. Ja, dat zou ik ook maar, maar zeggen. Maar goed, niet. ik zit vol zand, tranenogen, en I am a Waltuckie. <laughs> nou, hè, dat wordt maar leuk hebben. Maar we hebben een topdag. We hebben lol, ja. we lachen, we gieren, we brullen, we hebben wind, we hebben regen, geen idee. Maar we maar. hebben zon. En toch hebben we naar ons zin. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Oh, dat is verschrikkelijk. <laughs> Oké, okay, nu gaan we naar. We gaan nu naar uh, Villa Ockenburg. Villa Ockenburg. Ik ja. lijk ze wel zo'n uh, Belgische gids die in het Westland werkt, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik vertel neem het jou. Maar even. Uh, vandaag uh, neem ik jou gewoon uh, even mee. We zijn natuurlijk al naar, de ik ben op hier geweest, naar het boven geweest naar het monster. En daar hebben we lekker Ja, de zandmotor, dat hebben we letterlijk gevoeld, want we hebben lekker zand gehad. Ja. Dus die motor die stond vol gas aan. En nu gaan we onderweg naar Villa Ockenburg. Villa Ockenburg bestaat al heel lang en is door vrijwilligers helemaal opgeknapt. Er zit een lekkere brasserie erop waar je heerlijk kan eten. En naar de kan gaan. En ja, uiteraard als die primaire behoeftes vervuld moeten worden kan je daar natuurlijk ook even naar het toilet om jezelf even te fascineren na deze zandstorm. Dus we gaan eigenlijk nu uh, ja, van uh, het strand gaan we naar het bos. Ga je yes. met ons mee? Jo! Of wil je alles van het strand overdoen? Ja, laten we dat maar doen voor de zekerheid. Want ik ben bang uh, dat, dat het niet helemaal goed is gegaan. Oké, okay, dat zijn drie alinea's dan. Wat maakt jouw ceremonie bijzonder? Gaat het weer waaien? Muziek blijft de universitaire, universele, <lacht> universele. Okay. en dit is de allerlaatste Alinea. Ja. <lacht> We hebben het natuurlijk een paar keer omgegooid. Welke locatie je ook kiest in binnen of buitenland, ik ga graag met je mee. Ik vind het steeds weer een hele eer dat ik dit mag doen. Het klinkt cliché, maar ik heb echt het leukste beroep van de wereld. Tot gauw. Oh. En hoeveel rum zit daar nou in? Er zit een scheutje rum in, heel veel. Ja. Uh, was dat zo? Ja? Nou, daar moet op gedronken worden, dus dat gaan we met een uh, ja, grote chocomel speciaal doen. En wat is nou dat zo speciaal? Je... Nou, de rum zit erin. Ja. Hij zit rum in. in het... Oh, zo, ja, dat kunnen we mee naar buiten nemen. Ja, ah, okay. dus... <laughs> de kaneel. Kaneelkaartje en een perentaartje. Wat een feest. Kom hier, we nemen even wat. ik ga deze even weg nemen. Gaat allemaal niet, hè? Jawel. Ja, ja, gaat het dat? Ik ben toch multitalent, ik kan alles. Ik heb gewoon zeg... alle tassen, oh. tas, geld, alles in ah, mijn handen. Ik zie, ik zie het. Nou, op naar buiten maar dan. Ja, moeten we helemaal rond. Ja, de deur erin. In deur doen? Daar gaan we nee. Oh, <laughs> hoe gaat dit? Oh, nou zo. Hoppakee. Daarvoor bij de, bij de bloemetjes. Bij de bloemetjes gaan wij zitten. Hier, kijk. Heel terras voor onszelf. We gaan ook maar even genieten. Ja, lekker. Wat is die dan? Zijn we precies op tijd? Het was wel even een avontuur. Oh, dit is lekker! Fantastisch! ga ik ook even proeven. Heb je die druk op? Oh. Oh. Heb je dat wel eens op? Zie kom je wel dit al in. Ja. Zo echt. Niet zeggen joh. Mm. Mm. Wat nog een mot. Nou, deze dag zit er ook weer op. Het uh, heeft aardig gewaaid en geregend, maar ja, dat mocht de plek niet drukken. We hebben het ontzettend naar ons zin gehad. Die chocomel speciaal was toch wel heel veel speciaal erin, uh, kortom heel veel rum. Zeg ja, een klein scheutje, maar volgens mij zat er iets te veel rum in. Maakt niet uit, we overleven het allemaal wel. Ik ga naar huis, ik heb uh, ook pijn eigenlijk weer, maar dat is niet zo gek, want ik heb best veel gelopen. Dus uh, ik ga naar huis, ik zie jullie daar weer, of niet.